Goeiedag, in deze video ga ik je uitleggen hoe jouw gevoel voor ritme kan helpen om moeiteloos te ondernemen. Want alles heeft een ritme. In jou heeft alles een ritme, je hartslag, je ademhaling. In de natuur heeft alles een ritme, we hebben de seizoenen, maar we hebben ook de dag en de nacht, eb en vloed en nog veel meer ritmes. Maar ook in je bedrijf uh, ja, ze hebben allerlei aspecten hebben een ritme. Je relatie met je klanten, je marketing, een bepaalde levenscyclus van je, van je diensten of producten. überhaupt je bedrijf zelf heeft een ritme. Jouw relatie met je bedrijf heeft een ritme. En wij neigen nogal eens om dat ritme te vergeten en gewoon ja, vanuit wilskracht bepaalde stappen te willen zetten. Of dan te kiezen van, oh ja, nu moet dit gebeuren, want ik heb een doel. En dat betekent als ik dat in milestones uitwerk, dat ik dan nu dit moet gaan doen. Um, maar ja. Een ritme betekent ook dat er een soort van grotere flow is die jou kan helpen. Hetzelfde is eigenlijk als het, dus, um, ja, als het vloed wordt om dan tegen die zee in te gaan zwemmen. Of als het app wordt dat je dan ook weer tegen die zee in gaat zwemmen. Terwijl je ook de, de stroming die er dan is kan gebruiken. Dus mijn advies is om het ritme van je bedrijf of de aspecten van je bedrijf te gaan opzoeken. Te gaan onderzoeken en het vervolgens ook te gaan volgen. Dus je kunt jezelf eens afvragen... ...makkelijke ritme om daarbij aan te houden van de relatie met deze klant. Is dat een inademing of meer een uitademing? Dus vraagt het meer om actie of vraagt het meer om niet-actie? Of stel, een hele grote uitademing is misschien zelfs... ...vraagt het om creatie of vraagt het om destructie? Moet ik het, de banden aanhalen of moet ik juist de relatie verbreken? Nou, zo kan het ook met je marketing. Moet ik actief mijn marketing gaan doen op dit moment... Of is het wat meer passief, rustig, in een soort van stilte? Um, moet ik juist dit ga, gaan creëren of moet ik het juist gaan afbreken? Nou, door dit, deze ritmes in je bedrijf te volgen, zal je merken dat het veel moeitelozer gaat, omdat je gebruik maakt eigenlijk van de beweging die er al is. En door de gebruik te maken van die beweging, kan je veel meer voor elkaar krijgen dan dat je vanuit wilskracht dingen gaat. Nou, ik wens je heel veel plezier daarmee.